Hoi, ik ben Kees. Ik ben eigenaar van Pluraal en ik ben gespecialiseerd in stedelijke technologie en stadsfilosofie. In dit filmpje vertel ik over de kernwaarden van waaruit ik werk: toekomstgericht. Alles wat ik doe heeft een meerwaarde voor de nabije toekomst. Juist niet alleen het doortrekken van huidige trends en hypes, maar visionair vooruitkijken. Hoe ziet de stad en stedelijk leven in de toekomst uit? En van daaruit terugredeneren. Waar zou je vandaag mee kunnen beginnen om die toekomst te bereiken? Bewust Ik werk aan bewustwording. Waarom doe je eigenlijk wat je doet? En ik stel daarbij de kernvragen. Waarvoor doe je dit nu eigenlijk? Wat willen we nu echt bereiken? Of Waarom is deze ongewenste situatie eigenlijk ontstaan? En wat kan je daarvan leren? Kansen pakken en benutten Daarnaast vind ik het belangrijk om kansen echt te pakken. Laat geen kansen aan je voorbij gaan door er alleen over te praten of te blijven analyseren. Je moet meer van denken naar doen. En in deze tijd betekent dat vaak dat je de huidige regels of het beleid bespreekbaar moet maken. Echt bijdragen. Ik wil echt ergens aan bijdragen. Dus niet blijven hangen in visie en strategie, maar toewerken naar praktische toepasbare tools en van daaruit handelen. En daarbij staat de eindgebruiker voorop. De stad en het stedelijk leven moet daardoor een stap dichter bij de gewenste toekomst komen. En daarbij kijk ik ook of het bijdraagt aan een meer duurzame stedelijkheid. Nieuwe economie Tot slot van deze kernwaarde, ik wil bijdragen aan de nieuwe economie die op dit moment ontstaat. Het huidige financiële systeem functioneert niet meer en er ontstaat een nieuwe economie. Daarvan zijn de eerste tekenen al zichtbaar. Je ziet nieuwe producten en diensten ontstaan. De hele maakindustrie komt volgens mij weer terug naar de stad. Dat heeft vooral te maken met de revolutie van de 3 d printen En dit heeft veel gevolgen op veel terreinen. Van zorg tot winkelen. Van onderwijs tot wonen, Van bedrijfslocaties tot mobiliteit. En dat heeft een enorme impact. De stedelijke kringloop. Op zoveel gebieden liggen hier nieuwe kansen voor steden en haar inwoners. Meer weten? Bekijk mijn site. Pluraal.nl